We zijn hier bij het Theater Amsterdam voor het Young Talent Event. Het jaarlijkse event voor trainees en studenten van Young Capital. Het thema van de avond is Level Up. En we gaan ze eens even vragen hoe het hier aan toe gaat. Wat voor uh, traineeship? Ik hoop dat jij een trainee bent. Wat voor ja, traineeship ik ben trainee, doe je? Inderdaad. Ja, ik ben Ik volg Financial Services traineeship. Uh, ik zit ongeveer nu een half jaar bij Young Capital, bij ASR. En wat heb je allemaal al geleerd? samenwerken met andere mensen, ook elkaars van elkaars kracht profiteren. Kijk, Ik zal even heel kort vertellen, ik heb een criminologie achtergrond, afstudeerde criminoloog. En um, nou ja, wat ik hier zo heb geleerd is meer over de bankenwereld en de financiële wereld. Een kenmerk van een Young Capital Trainee, wat, wat, wat defineert hun als het ware? Ik zou toch zeggen leergierigheid, omdat um, nou, als je kiest voor een traineeship, betekent dat je graag wil werken, maar dat je niet alleen wil werken, dat je ook wil leren. Vond je het vanavond? Ja, heel erg inspirerend, zeg maar motiverend. Van, nu wil ik gewoon van, ja, yeah, laten we morgen aan de slag gaan. Ja, heel gaaf, leuk om uh, inspirerend om mee te maken. Uh, vooral de tweede lezing was heel inspirerend. Level up, de voorbereiding naar jouw volgende stap. Wat is jouw volgende stap, denk je? Nou, hopelijk nog verder bij ASR. Gewoon uh, daar verder uh, doorgroeien. Gaan we nu kijken, maar uh, ergens als online marketeer waarschijnlijk verder. Mijn volgende stap is dat, uh, dat ik samen met jullie uh, en met mijn mensen het merk nog verder ga laden. En eigenlijk uh, nog meer toewerken naar mijn droom die ik uh, vanavond ook op het podium heb verteld. Als er mensen op straat lopen en ze weten niet wat ze met hun toekomst moeten, dat de een tegen de ander zegt, ga eens naar Young Capital, ga daar nou eens praten. Die hebben uitzendbanen, die hebben traineeships, die hebben opleidingen, die kunnen je in de breedste zin helpen. Ga daar gewoon heen. Dit was het Young Talent Event 2019. Ik hoop dat jullie iets meer te weten gekomen zijn over hoe het is om een Young Capital Next Trainee of student te zijn. Wil je er volgend jaar nou ook bij zijn? Ga dan naar next.youngcapital.nl en meld je aan.